What up, yo guys? My name is Omsperm. Normal Barend. En vandaag hebben we een Steezy unboxing voor jou. <laughs> Oké, okay, nee. Yo, gast van Normal. Mijn naam is Barend. En leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik heb niet één, maar twee pakketjes binnengekregen. En de ene is wat. Uh, deze uh, lijkt wel een beetje op. Um... Uh, Oké, okay, goed. Er zijn twee pakketjes. De ene ga ik even wat sneller doorheen dan de ander. Maar we hebben eindelijk weer eens een unboxing video. Want ik heb weer eens wat leuke dingetjes besteld. Dit is de Steezy unboxing. Want hier zitten best wel wat Steezy dingen in. Ik heb hier eigenlijk nooit eerder over gepraat. Dus het is waarschijnlijk voor jullie ook super random wat erin gaat zitten. Nou, wat ik al zei. Het kleine pakketje, dat kennen jullie al. Dit zijn uh, Joycold wheels. Dit keer zijn het uh, OG 2.0 White 60D's. Van D's Deze wieltjes heb ik al natuurlijk. Ik heb de, de XL's. En ik heb de lights voor mijn andere setup. Ik wilde heel graag de OG regulars. Omdat ik merk dat ik op normale wieltjes eigenlijk ook heel erg lekker skate. Um, en dit zijn wat kleinere wieltjes. Ik heb hier nu die flatface onder. Ik moet wel zeggen, ik ben er aan gewend. Maar ik vind ze, ze zijn super glad ofzo. En helemaal hier op het hout. Dat is gewoon niet heel lekker. Dus ik hoop dat ik met de urethane wielen van Joycott toch... Weer wat beter de tricks kan doen. De XL's zijn te gewoon te groot en te zwaar. En de kleine die... Nou, het passen sowieso hier niet bij. Want het is een geel bordje. en die hebben een blauwe randje. Dus dat is sowieso stom. En de lights vond ik ook gewoon weer te klein. Dus hier heb ik de gulle middenweg. En ik hoop dat dat dan precies vet en genoeg is. Ik voel dat er niet iets extra's in zit. Ik heb echt heel erg lang moeten wachten op joycalls. De vorige keer waren het maar echter twee weken of zo. Ik heb denk ik wel meer dan een maand moeten wachten op dit pakketje, helaas. Maar goed, we gaan hem gewoon even openmaken. Nou, er zit niet heel erg veel in, behalve een roze zakje. Op zich wel een mooi zakje. Is best wel steezy. En natuurlijk de standaard High as a Kite sticker van Joycold. Het is het enige wat in zit. Hij is leeg. Dat is uh, jammer, want uh, ik had op zich wel gehoopt dat er wat bij zou zitten, aangezien het echt wel heel erg lang duurde. Ik heb hem in december besteld. Ik heb, nee, ik heb er twee maanden bijna op moeten wachten. Alright. Nou, Ik maak hier het dingetje nu open. En oké. Okay. Ah, Joycold staat er onbekend dat hij de naam Joycold aan de zijkanten van de wieltjes heeft. Zo te zien is dat bij deze niet zo. Er is er eentje zelfs een beetje beschadigd. Ze voelen wel goed aan. De vorige had ik ook 60D's en um, ja, de 60D's die zijn toch wel de zachtere uh, uh, versie zeg maar, van de joycotch. Maar ik denk ook wel dat als ik... Als ik... Ja, ik heb hier wel meer grip mee in ieder geval dan met die plasticen van flatface en ik ben ook gewoon heel erg benieuwd hoe de bearings van deze natuurlijk rijden. Maar deze zijn ook wel echt daadwerkelijk groter dan de andere. Wel wat dunner ook. Dus het zal er weer heel anders uit gaan zien. En uh, nu moet ik zeggen het verschil is niet heel groot. Ik ga ze in ieder geval even op het boordje doen. En dan gaan we kijken hoe ze bevallen. Yo, ja, ze zitten op het boordje. Het is, zoals je kan zien, ook een andere dag. Want het is ook een andere dag. Maar ik dacht, voor de Joycold Wheels, weet je. We hebben de vorige keren al, zeg maar, vette trickmontages ermee gedaan. Maar het gaat natuurlijk om hoe het rijdt. Ik ga dus samen vandaag met jullie verschillende oppervlaktes rijden. Om te uit te testen of de wieltjes super chill zijn. Het is inmiddels een week later. Ik heb ze al, zeg maar, een week lang uitgetest. En ze zijn fucking chill. Dus dat weet, weet dat in ieder geval wel. Maar goed, we gaan dus eerst even beginnen met natuurlijk mijn houten ram. Hier gaan we dan. Ja, dit rijdt gewoon super lekker. Super chill. Ik heb veel grip. Bij die flatface ging ik echt gewoon zo. En bij deze, als ik gewoon een klein beetje kracht zet, dan zijn ze gewoon niet te verschuiven. Dus ik heb super veel grip. Alright, het tweede ding. Deze ramp. En waarom kies ik nou ook nog voor een ramp? Omdat de tafel is wel een beetje ribbelig. En deze is gewoon helemaal glad. Dus we gaan ook hier even kijken. Holy shit. Ja, je, je hoort het ook. Zeg maar, als ik zo schuin ga, dan hoor je het een beetje piepen. En dat komt gewoon puur omdat ik zoveel grip heb. Ik heb hier die flatface wielen. En als ik dat bij deze doe, je ziet het gelijk. Ik ga gewoon alle kanten op. En met deze is dat veel lastiger. Als ik dan een trucje hierop land, dan kan ik niet wegglijden. En dat is gewoon super chill aan de Uritain wielen in plaats van plastic. Al rijdt het ook al lekker. Nee, nee, dit rijdt zoveel beter. Oké, okay, we gaan nu eens eventjes naar wat andere dingen. Oké, okay, welkom bij een plasticke ondergrond. Dit is namelijk mijn raamkozijn met uh, Yu-Gi-Oh kaarten erop. Maar hier zo rijdt hij ook weer. Ongelooflijk chill. Je kan het ook horen dat het gewoon heel smooth rijdt. En ook hier... Ben, ja, ik ben hier gewoon echt enorm blij mee, want dit, dit rijdt gewoon super lekker. Moet even kijken, wat zijn nog meer leuke dingen? Steen misschien? Dus over het algemeen rijden deze wieltjes gewoon super chill op verschillende oppervlaktes. Maar eigenlijk moet ik het ook nog even op steen testen, dus dan gaan we eventjes de tuin voor in. Oké, okay, ik sta nu in de tuin en het is, in één keer schijnt de zon super erg, dus het is super licht buiten. Maar we hebben het boordje, ik ga hem maar op de stenen doen. Ja, dit wordt... Holy shit, dit is eigenlijk zoveel beter dan ik had verwacht. Oh, ook hier, ja oké, okay, natuurlijk heb ik gewoon de gaps, maar ook hier rijdt hij gewoon super chill. Dit is echt wel veel beter dan ik had verwacht. Nou, in ieder geval, de Joycold wheels zijn zeker door de test heen gekomen. Ze rijden super lekker, maakt niet uit op welke oppervlakte. Natuurlijk is op marmer Marmor of zo, is natuurlijk het allerbeste, daar rijdt het echt super chill op. Maar deze zijn denk ik wel de meest smooth wielen die je kan kopen. Alright, we gaan door met de Steezy Unboxing. Alright, daar zijn we weer. Ze voelen volgens mij best wel goed aan. Ik weet het eigenlijk nog niet, want ik zit nog steeds op mijn stoel. En, en jullie hebben net zeg maar, gezien. Ik ben nu aan het openmaken, maar net was het al open. En nu is het weer dicht. We gaan over naar het andere, grotere pakketje. En in het grote pakketje, wat zou erin zitten? Echt heel benieuwd wat jullie denken, wat er in het grote pakketje zit. Ik zal hem hier zo voor jullie openmaken. Oké, okay, het is... Ik weet oprecht trouwens niet wat hierin zit. Misschien zit hier wel iets heel anders in dan dat ik... Dat ik hoopte dat hij erin zou zitten. Six and a half uur later Alright! Ik heb het, uh, het pakketje een beetje kunnen openen. En ik zie al wat erin zit. En dat is inderdaad de juiste steezy unboxing. Zoals ik hem had gedacht. Er zit namelijk... Bubbeltjes plastic in. Wow. We, gaan hem, we gaan hem openmaken. Scheuren die ding gewoon kapot. Maak helemaal kapot. Jeutje, man, dit zit echt heel goed ingepakt. Er zit, er zit zelfs nog plastic om de bubbeltjes plastic heen. En misschien zien jullie al wel hier en daar een klein beetje iets. Maar, nou. Bubbeltjes plastic is eraf. Laat ik eens even gewoon eentje pakken. Hier hebben we een. Een Jordan doosje, een Michael Jordan doosje. Met daarin. Een, een briefje? <lacht> ja hoor. <lacht> Let's go. Je hebt. Wat fucking cool. Ik heb mini schoentjes gekocht. Om daarmee te gaan vingerboorden. <lacht> met, met rits en al joh. Dit is. Dit is echt insane. En. Ze passen precies. Oké, okay, het enige is dat, ik, uh, dat, dat, ze, dat er een sleutelhanger aan zit. Maar die halen we er natuurlijk af. Oh mijn god, ze zijn wel huge eigenlijk deze schoenen. Dus ik moet even kijken of ik hier überhaupt een truc mee kan doen. Check dit. <laughs> Wat vet. Haha. <laughs> Cool. Ja, deze zijn, wel, deze zijn toffer dan ik had gedacht, om heel eerlijk te zijn. Ik ga ze zo meteen allemaal loshalen. En ik heb hier een of andere Epic Supreme sticker, joh. Nou, dat is dus één paar. Maar ik heb niet alleen maar één paar gekocht. Uh, deze jongen heeft namelijk drie paar gekocht. Maar wel verschillende natuurlijk. Nog een Nike ding. Er zitten ook allemaal andere dingen bij. Wacht even, ik wil eerst even dit kijken. Ik heb gewoon, Ik heb gewoon helemaal tasjes voor beide schoentjes. <laughs> wat stom dit, maar wat goed. Nou gaan we eerst eventjes de uh, Nike schoenendoos openmaken. Ah, hier heb ik uh, Jordans in zitten. Dus in, in de in de Jordan doos zaten Nikes en in de Nike doos zitten de Jordans. Super logisch natuurlijk. Deze heb ik gekocht omdat die wat lager waren en dat leek mij meer fingerboard ofzo. of zo. Ik weet niet. Ik, ik heb het ook maar gewoon gedaan voor de lol. En moet je kijken, joh. Die Jordan. Hoe vet. Hoe lit. En ook hier. Dit is ook een sleutelhanger. En ook hier gaat de sleutelhanger er natuurlijk af. Oké, okay, goed. <totst> ik vermaak me echt veel te veel met dit. Ze zijn harder dan ik had verwacht. Ik dacht dat het wat meer uh, rubberachtig was. Maar het is echt, uh, zoals je hoort, misschien best wel... Plastic, dus dat gaat nog wel lastig worden. En dan hebben we nog eentje in de lekersdoos. En als ik het goed heb, zijn dit niets minder dan jouw hoor. Ah, wat vet. Dames en heren meisjes. Ik ben dus echt, ik ben helemaal niet echt een schoenenfreak ofzo. Maar ik ben wel een enorme Yeezy fan. Ik uh, vind Yeezy's enorm lekker zitten. En ik heb twee paar Yeezy's. Mijn laatste paar is deze. Maar dan wel in het groot natuurlijk. Maar goed, deze... Ik heb gewoon mini Yeezy's... Voor... Bij mijn Yeezy's. Alleen, ik zie dat dit... Oh, dit wordt nog wel echt eventjes... Um, een ding, want... <laughs> en dit past niet! <laughs> Ze zijn te klein! Nee! Ze zijn wel echt super hard ook, deze. Hoor maar. Ja, dat is, die is... Hier kom ik ook gewoon niet in met mijn vingers. Die, die zijn daar te, te... Ik heb gewoon te dikke vingers hiervoor. Maar goed... Hier heb je ook nog de Yeezy's. Nu is het een kwestie van uh, aandoen en, I guess, Steezy Edits maken. Ik zweer het. Ik, ik zou graag meer trucjes hiermee willen doen. Maar het is, echt, het is echt niet te doen. Ik ben al een half uur bezig. Maar moet je kijken. Mijn vingers zijn ook helemaal kapot. Oh, Het is echt verschrikkelijk. Het idee was leuker dan de uitwerking. En ik ga jullie heel eerlijk zeggen. Ik heb super veel respect voor die gozer. Die dit altijd doet op zijn Instagram. Het is echt insane hoe moeilijk dit is. Oh, Dat had ik echt niet verwacht. Maar uh, dit was uh, de edit. We gaan nu weer terug. Alright, nou dat was alweer de Steezy edit. Ik hoop dat je hem in ieder geval leuk vond. Ik vond het heel vet. Met de wheel en natuurlijk de epische schoenen. Ik heb er in ieder geval van genoten. Ik hoop dat jij hem ook super cool vond. Dankjewel in ieder geval voor het kijken, guys. Dit soort dingetjes koop ik echt puur alleen om leuke video's van te maken. I mean, oké, okay, die Yeezy die heb ik wel gekocht omdat ik gewoon serieus heel cool vind. Maar de, die andere twee heb ik gewoon echt gekocht voor uh, coole fingerboard edits. Dus ik hoop dat jullie het in ieder geval heel erg leuk vonden. Ik vond het in ieder geval vet. Uh, ik ben blij met de Joy-Cons, Ik ben blij met de schoentjes. En ik ben blij dat jij hebt gekeken naar deze video. Dan wil ik in ieder geval nog maar het laatste wat ik altijd zeg. zeggen En dat is natuurlijk. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later.